Hallo jongens en meisjes, vandaag ga ik jullie kennis laten maken met akkoorden. Wat zijn akkoorden, zullen jullie misschien wel denken. Akkoorden, dat is een ander woord voor samenklanken. En een samenklank maak je natuurlijk op een toetsenbord door uh, twee toetsen of meer samen in te drukken. Dus tegelijkertijd. Laten we eens even kijken welke samenklanken er allemaal bestaan op een toetseninstrument. Laten we eens beginnen met de samenklank van twee. Of deze. Of gecombineerd wit en zwart. Of meer toetsen tegelijk. Dat kan bijvoorbeeld ook met 3. Of met 4. Of met 5. En ook met 6. En 7. Of alles tegelijk. Heel erg mooi al die akkoorden. Maar wat zou ik ermee kunnen in een liedje? Als je bijvoorbeeld alleen naar een melodie luistert, dan klinkt dat natuurlijk niet zo vol. Het klinkt wel mooi, maar je mist toch iets. Je mist bijvoorbeeld een beetje ritme, je mist ook een bepaalde sfeer. En akkoorden kunnen precies datgene toevoegen wat je daar mist. Met akkoorden kun je namelijk ook laten horen in welke stijl je bijvoorbeeld wil spelen. Is het bijvoorbeeld jazz of is het pop of rock of klassiek of misschien zelfs singer en songwriter. Akkoorden kunnen je ook laten horen of iets major klinkt, namelijk vrolijk. Of juist mineur, niet zo vrolijk of misschien zelfs een beetje treurig. Laten we kijken aan de hand van een bekend Nederlands liedje, altijd is kortjakje ziek, wat akkoorden kunnen toevoegen aan een liedje als dit. Eerst speel ik de melodie. Zo, dat was de hele melodie van Altijd is kortjakje ziek. Uh, we gaan nu eens kijken wat uh, mooie akkoorden kunnen toevoegen aan dit liedje. We gaan hem spelen met mooie majeur drie dus, uh, klanken, dus samenklanken met drie noten tegelijk. je ziet eigenlijk meteen dat het een mooie verrijking is en een hele mooie toevoeging aan het hele liedje. En je hoort ook meteen dat het nogal major klinkt, vrolijk klinkende drie klanken. Laten we eens even kijken wat er gebeurt als we dit iets minder vrolijk gaan laten klinken, namelijk een beetje in mineur. Dus dan gebruiken we dezelfde melodie, maar dan gebruiken we mineur drie klanken om het dus een hele andere sfeer mee te geven. Dat klinkt toch wel even heel erg anders. En je merkt ook gelijk dat de sfeer helemaal verandert. Dat het toch een wat treuriger gaat klinken. En niet zo vrolijk als in de vorige uitvoering met al die major akkoorden. Wat zou je nog meer met akkoorden kunnen doen? Nou, je zag bijvoorbeeld als je goed keek naar de hand waarmee ik heel veel aan het verspringen was. Dat is een beetje een lastige manier om akkoorden te spelen. En zeker als je akkoorden snel achter elkaar moet wisselen wordt dat heel lastig om de juiste grepen te pakken. Nou hebben hele intelligente mensen in de muziek bedacht dat je die akkoorden ook op een andere manier zou kunnen spelen waardoor je ze veel makkelijker kan verbinden. En dat betekent eigenlijk dat je min of meer op dezelfde plek alle akkoorden kan spelen die je nodig hebt voor dit liedje. Laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Nou, je ziet eigenlijk hoe makkelijk dat ineens gaat. Het ziet er veel rustiger uit en je kan overal heel makkelijk bij. Laten wij eens kijken wat we verder nog met deze akkoorden kunnen. De akkoorden die ik tot nu toe speelde, waren een beetje passief. Daar deed ik niet zoveel mee. Ik legde ze neer en ze klonken een beetje uit tot het volgende akkoord. Maar met deze akkoorden kun je natuurlijk meer. Ik heb al eerder gezegd dat je ook ritme kan toevoegen aan de melodie, zodat het wat vrolijker en wat dansbaarder klinkt. Laten we eens kijken. Um, wat we bijvoorbeeld kunnen doen om het meer een beetje een popgevoel te geven. Dat klonk al uh, veel ritmischer. Er is nog een manier om akkoorden te spelen en dat noemen wij gebroken akkoorden. Gebroken akkoorden betekent eigenlijk dat je niet alle tonen tegelijkertijd indrukt. Je doet ze namelijk één voor één achter elkaar, ook in een bepaald tempo, zodat het meer gaat lijken op tokkelen. Zoals op een harp of op een gitaar. En dat noemen wij ook met een ander woord arpeggio's. Dus je speelt dan gebroken akkoorden, oftewel arpeggio's. En hoe klinkt dat dan met dit liedje? De volgende manier van akkoorden spelen vind ik het leukst. Je kunt namelijk aan bestaande akkoorden noten toevoegen. Zodat je van drie klanken vier klanken kunt maken en van vier klanken vijf klanken kunt maken. Precies wat jij leuk vindt. Maar je kunt bijvoorbeeld ook extra akkoorden toevoegen aan de akkoorden die je al hebt. Dat betekent dat je een uitgebreider akkoordenschema gaat krijgen. Zo kun je elke melodie nog interessanter, nog leuker, nog sfeervoller en spannender maken dan die al was. Luister maar naar het volgende voorbeeld van Altijd is kortjakje ziek. In deze introductievideo heb je kunnen zien wat akkoorden zijn en op welke verschillende manieren je ze kunt gebruiken in een liedje. Ook heb je geleerd dat er heel veel verschillende soorten akkoorden zijn die een liedje spannender, interessanter, sfeervoller en mooier kunnen maken. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe video's abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Wil je graag lessen volgen bij mij of online? Op de hoogte blijven van mooie acties of gratis bladmuziek downloaden met mp3? Ga dan naar www.elviscergo.com, abonneer je daar op mijn nieuwsbrief of stuur mij een leuk bericht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dag!